Hé hey, Brammetje, kom eens Brammetje. Kom eens, kom eens. Voordat Robin eraan komt, kom eens. Kijk eens. Oh Brammetje. Hé, hey, Bembe.